zo goeiedag, uh, voilà. uh, deze experiment gaat over uh, iets in brand steken dat niet in brand kan vliegen uh, bijvoorbeeld we gaan een stukje papier uh, verbranden en uh, het gaat niet branden dus dat is eigenlijk het experiment dat ik ga doen zo. wat heb ik daarvoor nodig? Uh, heel simpel uh, ik heb even uh, de notas genomen daarvoor. Uh, potas de de Pis. Uh, dat is een zeer ontvlambaar uh, goedje. Speciaal gemaakt om iets in brand te steken dat niet zou kunnen opbranden hey, Dat nu mag branden. Nu, uh, ik heb ook hier uh, flamowol. Flamowol, een uh, speciaal product nog niet op de markt. Uh, komt nog wel op de markt uh, in de loop van de jaren. Nu, uh, ook heb ik uh, uh, Bracholowitis uh, uh, gebruikt om. Uh, de vlam iets aan te wakkeren uh, het is eigenlijk uh, de formule uh, zoals wij ze kennen is dan H2 LO3 melofolie dus uh, de formule ja, die moet dan nog allemaal een keer uh, volledig uitgerekend worden op een goede uh, werkende basis nu deze werkt al prima ik heb het al verschillende keer gebruikt nu uh, het product is dan een, een zeer doorzichtig luchtig product uh, het is zeer ontvlambaar, dus uh, niet gebruiken bij zijn van kinderen. Nu, ik heb al een papiertje voorzien, ik ga het een beetje verschrobbelen, zodat het gemakkelijker kan drinken. Ga ik dat in, uh, in het product drinken. Zo, voilà. Nu het product is zodanig ontvlambaar, dat we uh, ons wel kunnen nou verbranden. Maar het steekt niks in brand. Uh, het is een heel betrouwbaar goedje. Voor uh ja, zou willen in brand steken dan, En dan niet brandt. Hier, overtuig jezelf. Alsjeblieft. Het brandt is werkelijk goed. En? je zien ik sta ook volledig achter het goedje het is, uh, het is een zeer fijn goedje uh, om dit te bewijzen heb ik uh, keer een briefje van, van uh, 100 euro genomen en dan ga ik er gewoon hetzelfde mee doen het is gewoon maar om even te bewijzen dat het product dat wij eigenlijk nog kunnen aanbieden om iets in brand te steken voor het niet in brand te hebben. Uh, heel goed, werkt. Zo. We gaan we nog even bij. Zo. We brengen het goed in het product hè, zodanig dat het wel werkelijk goed kan branden. Voilà. Zo. Met een. 1000 euro, 100 euro, voilà, brand helemaal. Ja, euh, dus deze was niet opgebrand. Oh